Beste mensen, als je nu spreekt van een, een echt veilig en kindvriendelijk systeem, voor rolmodellen althans, is het toch wel deze. Dit is elektrisch oplaadbaar uh, met USB-C-kabel en uh, ja, dit doe je drie keer op een jaar. Waarom kindvriendelijk, een kindje kan je nooit verstrengeld geraken. Eén keer trekken en je rolmodel loopt opwaarts. Redelijk stil, super aangenaam. En in de tegenovergestelde richting stoppen. Nog een keer trekken. Ja, ik vind het echt wel efficiënt en heel eenvoudig.